Als je een aantal maanden in quarantaine zou moeten, wat neem je dan mee? Maximaal drie dingen. <lacht> wel, um, uh, ik denk mijn computer, dat ik wat kan schrijven. Mijn, um, mijn vriendin en mijn dochter. Telt dat als dingen? Ja, ja hè? ik zou zeggen van wel. <lacht> wat doe je als je later oud bent? Als ik oud ben, dan... ...doe ik hopelijk nog steeds wat ik, wat ik nu doe, schrijven en veel lezen. Maar dan hopelijk ook in, in, in, in de wintermaanden in een wat beter klimaat of zo. Dat, dat, dat, is toch wel, dat is toch wel de droom, ja. Is er een overleden schrijver die je bewondert? Er zijn, er zijn heel veel schrijvers die ik bewonder. Ja, er zijn heel veel dood. Er zijn er meer dood dan levend. Um, dan ga ik toch voor uh, Tolstoy. Ja, ik vond zijn uh, Anna Karenina echt wel ja, het, is het beste roman in, in mijn, in mijn mening, naar mijn mening. Ja, Tolstoy. Wat is jouw minst favoriete dagelijkse bezigheid? Ik, ik ga het algemener maar wachten. Ik, ik, ik ben nogal ongeduldig. En als ik moet wachten in, in, als is het in, in de Albert Heijn of als ik ergens zit om een koffie te drinken, moet wachten op die koffie, dan kan, kan, kan dat denk ik niet tegen. Dus wachten in het algemeen is mijn minst favoriete bezigheid overdag. <laughs> Wat is een lokhoer? Dat is, dat is wel interessant. Um, op een bepaald moment was er in Rotterdam, waar het boek zich afspeelt in de jaren 90. Nogal veel overlast van uh, prostituees die zich buiten de gedoogzone door de straten gingen. Waar vooral heroïne aan heroïne verslaafde meisjes en vrouwen. En daar is toen vanuit een bepaalde straat, Heemraad Singel, een soort wandelclub ontstaan van bewoners die zich gingen verzetten tegen wat er gebeurde. Die, zich, uh, die, die vrouwen gingen proberen te helpen en hun boyers dealers proberen te verjagen. En wat ik dus heb gelezen, is dat er op een bepaald moment ook een aantal van hen, van die wandelclub, zich als lokhoer gingen verkleden om zo uh, potentiële klanten te, te lokken. Die werden dan uh, weggejaagd, uh, soms gefotografeerd. De nummerplaat werd gefotografeerd, bijvoorbeeld, en naar hun, uh, hun huis of hun baas gestuurd. Roze koeken, vertel eens. Ja, roze koeken. Um. <laughs> Die zijn nogal van belang. De, de vrouw die, de, om wie het boek draait. Dat is een, dat is een vrouw. Het stoffelijk overschot eigenlijk van een vrouw die tien jaar dood in haar bed heeft gelegen. Dat, was ook echt een, een, dat is ook echt gebeurd. In 2013 is zij gevonden. Daar is mijn roman, die fictie is uiteraard wel op, gebaseerd. En zij eet graag en bijna dagelijks een roze koek. En op de een of andere manier heb ik. Uh, um, roze ik vind dat, vind dat dus iets geweldig. Al is het maar omdat het dus heet wat het is. Omdat het zo één op één. Uh, het is een koek, het is roos. Dus we noemen het roze koeken. Dat vind ik, uh, vind ik op zich wel, wel mooi. Uh. Ik heb die trouwens geprobeerd in mijn debuut. In een hele vroege versie zaten ook al roze koeken. Maar die zijn er uiteindelijk uitgegaan. Dus nu dacht ik voor de tweede. Ja, die roze koeken die, die doen we er deze keer echt in. Dus uh, ik vind ze zo. Best lekker, eigenlijk. Hoe heeft een krantenbericht een inspiratiebron kunnen zijn voor jouw laatste roman? Ik was in november 2013 ben ik naar Rotterdam verhuisd. En ik was letterlijk mijn, mijn verhuisdoos aan het uitpakken toen ik dus las over... Uh, een, een stoffelijk overschot van een vrouw dat uh, was gevonden... ...enkele straten van waar ik toen woonde. Uh, ik ben daar toen naartoe gewandeld. Niet goed, ik wist ook niet goed waarom, maar ik, ik wandel daar en, en ja. En de, uh, haar verhaal, dus de, de, de tragiek daarvan, is mij nooit, uh, is mij altijd maar bijgebleven. Uh, al die jaren, dus ondertussen toch al ja, iets van een dikke acht jaar, is dat in mijn hoofd blijven rondzingen. En uh, ja, dus nu dacht ik van, ik, ik, ik maak er gewoon, het is tijd dat zij een stem krijgt. En hoe het dan komt dat dat, dat krantartikel een, een inspiratiebron is, dat, dat onderzoek ik dus ook wat in die roman. Dus het is, het is ook het verhaal van het verhaal, uh, wordt ook verteld. Um, want ik, ik heb het mij ook wel afgevraagd, dan waarom, waarom dat dan zo bleef, bleef rondzingen. Ja. Ik, ik, ik vind het heel spannend, op het, uh, het moment dat het gaat verschijnen, omdat het zoiets Compleet anders is dan, dan mijn eerste. Het is ook persoonlijk. En dat vind ik wel lastig. Dus ik, ik vind het heel spannend, maar ik voel ook wel een heel grote noodzaak dat dit boek moet hier nu zijn. Ja, roze koek. Oh, dat is echt lekker!